En toen keek ik zo om zich heen en zei, nou, heb jij een inseminatiekick nodig? <lacht> ik zei, ja, ja, ja, Schelden met homo flikker of niet. Op straat worden aangesproken, waarom zie je er in hemelsnaam zo uit? Echt, het gebeurt allemaal nog steeds. En dat maakt me boos en strijdbaar. De verhalen van de LHBTI gemeenschap moeten we blijven vertellen. En daarom ga ik in Café Het Sluisje op gepaste afstand serieuze gesprekken aan met een lach. Vandaag ga ik in gesprek met Jora trotse moeder van twee zoontjes. Ik zag dat je hele coole sokken had. Uh, ja, dat maar is, jij uh, ook! Uh, wij zijn sokkenmaatjes. <laughs> <laughs> dit is ja. echt zo, ja, dit we, is wel echt een beetje gay, toch? Dat we, je denkt, ik wil laten zien dat ik, dat ik bij de club hoor, en dan doe je deze sokken even. Het is wel aan. echt, uh, wij zijn allebei echt radicaal want ja, wij uh, ja. regenboogsokken sokken Het is een soort activistische doen. sokken <laughs> zijn dit. Uh, hey, je zei net al, ik heb twee zonen. Kun, ja. uh, kun je er wat over vertellen? Ja, ik ben natuurlijk met een vrouw en, en uh, mijn eer eer eer eerdere vriendin, uh, ik heb meerdere vriendinnen gehad. <laughs> een soort Daar Gaan we het niet over hebben? Van haar nee, kop. maar ik kwam er langzaam maar achter <laughs> dat, dat vrouwen, de vrouwen die ik ontmoette, wel uh, uh, graag uh, kinderen wilden. Dus, dus uh, ja, dan ga je wel kijken, hoe, hoe moet dat? Want ik, ik was 31 toen ik, een, uh, toen ik uh, mijn, mijn oudste zoon kreeg. Ja. En ja, gek genoeg was er toen nog best wel weinig... Ja, echt over bekend, hoe moet dat? Hè? Je had, ik had wel wat voorbeelden, maar ja, hoe gaat dan sinds je werk, waar moet je terecht? Dat is natuurlijk anders dan bij, bij hetero's die een kind krijgen. Ja, je hè? moet iets meer je best doen. Om, je moet uh, iets meer je best doen. Nou, toen kwam ik ook op het hele juridische deel uh, terecht. Hè? Van, uh, hij komt niet uit mij, dus hij is biologisch niet van mij. Hoe ga je dan toch zorgen dat ja. hij van jou wordt? Ja. Uh, nou, dan moest ik uh, nou ja geregistreerd partnerschap of trouwen. Dan moest je volgens naar de notaris. Ik moest naar een advocaat en uiteindelijk moest ik hem dus Adopteren. En dat vond ik toen al zo'n Bizar. zo bizarre gang van zaken. Dan denk ik, jeetje, zitten we in 2012 en dan moet ik gewoon mijn eigen zoon ja. adopteren. En, en uiteindelijk uh, nou ja, heeft de donor dan ook nog allerlei rechten om te zeggen, nee, het is toch wel mijn kind. Nou ja, goed, het kwam in een heel gek proces. Dus... Ik belandde daardoor ook wel in een soort van niemandsland, van wat is eigenlijk mijn rol, wat is mijn positie, niet alleen persoonlijk, maar ook, uh, nou ja, eigenlijk ook op het wetmatige vlak. Van, ja. van wat ben je eigenlijk, waar, waar is eigenlijk mijn rol? En uh, nou, uiteindelijk is dat natuurlijk gelukt, het heeft wel veel geld gekost, dus dat ga ik ooit gewoon terugklimen. <lacht> Jullie hebben zo lang erover gedaan om die wetten doorheen te krijgen, dat je als Zodat moeder gewoon kan erkennen. <lacht> ja, ja uh, maar uh, ik heb me daartoe wel verbaasd. Dat ik Ergens om te denken, ja, we, we leven hè, heel modern, maar tegelijkertijd is het soms voor, voor of mijn kinderen. Ook zo achterhaald. Ja, de... ik merkte dat ook. Op een gegeven moment ging mijn oudste zoon, werd drie, en, en die ging naar de, hè, die, die zat op een crash. En toen kwam ik erachter, hij, hij, hij, hij heeft ook alleen maar boekjes met met gewoon hetero gezinnen ja. en en een kind gaat op die leeftijd gaat associëren van wie ben jij eigenlijk ja. hè? en dan zat hij naar mij te kijken keek hij naar uh, mijn toenmalige vriendin van nou dat is mama dan keek hij naar zichzelf dat ben ik en dan wees ja. hij ook aan in het boekje en dan zag hij een man met zo'n baard en, ja. en dan keek hij naar mij en dan ik ja dat ben jij weet je wel <laughs> en dat was gewoon heel gek uh, om te ervaren ja. en ook heel grappig natuurlijk maar de, ja. daar zie je dus hoeveel uh, er nog te doen is. Uh, van, van de wetgeving en de juridische kant. tot hoe je eigenlijk van jongens of aan kinderen leert. dat er heel veel ja, verschillende precies. opties zijn. die allemaal goed zijn. Ja, ja. ja. en, en, dat, en dat, ja. even terug nog naar 31 toen je je oudste ja. zoon kreeg. Hoe lang had jij al. Uh, het gevoel dat je heel graag kinderen nou, wil, niet. of al waren dat van jouw vriendinnen die dat allemaal ja. hadden. Ja, ik had echt, ik had helemaal niet, niet een kinderwens, Dus het was echt zo, het kwam echt vanuit mijn, ja, toenmalige partner, die zei ik wil graag een kind. Toen ben ik daar na ja. gaan denken? En Ik dacht, voordat we een donor hebben en ik kan altijd natuurlijk nog nee zeggen. Ja, en dan zit je helemaal in het proces en dan ben je natuurlijk ook wel benieuwd hoe, wat, wat, dus, wat, ja, wat komt er dan uit en hoe gaat dat? Maar uiteindelijk ben ik er echt naartoe gegroeid. Ja, uh, ja nu kan ik hem natuurlijk niet meer wegdenken uit mijn leven. Maar ik had niet per se uh, een kinderwens en ja, ik moet ook zeggen, ik was natuurlijk bij die bevalling, ik zou het ook niet aanraden aan vrouwen. <laughs> Je zegt van, maar, ik vind geen visitekaartje. Om, nee. ja. Ja, maar heel veel hetero vriendinnen vroegen ook aan mij te later. Ja, maar had je dan niet zelf toen je die bevalling? Ik zag van ik wil ook. Ik dacht ja. nee, eerder, eerder nog minder. Want, uh, ja, ja. Ben, jij bent blij dat je de meemoeder bent. Ja, ik, geval, ik denk zelfs dat ik misschien gewoon wel hetero ben en een vriendin heb genomen om, om, om, om de bevalling te doen. Het zou een heel goede tips zijn voor mensen die de bevalling niet willen doen. Gewoon even tijdelijk lesbisch worden en hun vriendin laten bevallen. En dan ja. we, uh, Nee, maar het is... Ik zie een hele uh, nieuwe markt nu ook. Ja, ik ook, en, ja. Uh, ja. ja. En de, maar je, je, je, je partner wilde wel heel graag zelf uh, de biologische moeder ja, zijn. Of hebben jullie ook adoptie of andere routes over? Nee, nee. We hadden eigenlijk wel... We dachten, ja, we gaan dat zelf uitvogelen en zelf doen. En dat was ook een heel leuk proces uiteindelijk om dat zelf te doen. Ja. Hey, je moet gewoon ja, ook, ook ja, steriele potjes halen bij de apotheek. De ja, weet je Je moet echt zelf op pad. Ja, het is een hele heppening. <laughs> het was echt een hele happening. Ja. <laughs> Maar het gek is, toen kwam ik ook achter dat ik zelf soms nog, uh, uh, dat ik, ik moest dan zo'n steriel st st potje ha halen voor het zaad, hè? want dat, dat zouden wij dan aanleveren aan de donor. Maar ah, ja. ik was zelf ook gewoon nog, dat ik dat ik bij die logist of bij die apotheek, dat, dat, dat ik, heb ik allemaal nodig. Ja, en dat ik ook niet durfde te zeggen, dat ik ook tegen die fans zei van ja, nee, mijn moeder heeft een blaasontsteking, <lacht> en een st <lacht> steriele potjes <lacht> en een spuitje, hij zei ook een spuitje, oh, maar ja. waarvoor heb je nou, want ze kan toch dan in dat potje, nee, nee, want dan kan ik het met dat spuitje. En hij zat me aan te kijken. En toen keek hij zo om zich heen en zei: nou, Heb jij een inseminatiekip nodig? <lacht> ik zei: Ja, ja, ja! Dat heb ik nodig. Uh. Ja, dat ik zelf ook nog een <lacht> beetje het uh, spannend vond. Maar natuurlijk, dat proces is leuk. En maar het lijkt me ook, als je dat komt overhandigen aan de, aan de donor, is dat ook wel... Ja, uh... en als je het op, komt ophalen ook, ja. want, want je moet het ook niet in het licht houden, weet je wel. Ik zat echt zo, nou, ik had toen nog een brommertje, ik heb het zo hier gestopt, en brommer <lacht> je zo. Ja, en ik stapte het brommertje af en ik wilde mijn huis inlopen en ik zat ook opeens, oh, waar is dat hele potje gebleven, weet <lacht> je, was het door naar beneden gezakt, je zat maar verliezen, weet je, ben in één klap één ja. miljoen kinderen kwijt onderweg. Je zou betrapt worden, de politie, van wat doe doen, wat ja. heeft hij in dat potje zitten. Ja, het is zo plastisch gebeuren, maar ook zo geestig, dat je moet je dan iets zo'n spuitje doen en een beetje tegenaan tikken zodat het luchtbelletje eruit gaat. denk je, daar zit mijn kind in. Ja. Wat, is, wat heb ik nou voor verhaal straks, als hij groot is? Maar nu is het een zoetsappig verhaal waar we heel ja. op kunnen lachen, maar kan me ook voorstellen dat je er soms helemaal gek van werd of zo? Of, of ging het heel soepel wel, dat je dacht... Nou. Je je Waar zijn we wel mee van, bezig? Dat kan nou, nou ook wel. Kijk, bij ons lukt het heel snel. Hè? Okay. Maar ik kan me voorstellen, als dat heel, als dat heel lang duurt en, en, en je moet echt een heel groot en lang traject in, dat dat wel frustrerend kan, kan zijn. Maar goed, dat geldt ook voor hetero's. Die hebben uiteindelijk ook heel vaak moeite ja. om zwanger te worden. En dan wordt het ook niet meer heel romantisch, nee, weet je wel? Nee, nee ik denk dat voor heel veel ja. dat voor mensen met kinderen zich dat we kunnen ja. voorstellen dat het niet alleen ja, maar romantiek is. Precies, ja. Hoe uh, heb je de, uh, de vader uitgekozen? Is dat iets wat jullie was het een bekende of, uh... Ja uiteindelijk wel. Ja, ja. ja, ja. En um, natuurlijk je gaat kijken naar anoniem donorschap. Hè. Dat kan ook. Um, trouwens, ik, ik wilde me toen aanmelden. We zijn heel veel wachtlijsten. Hè. En, oh. en ik belde. Toen wist ik er ook nog niks van. Dus ik bel naar Arnhem naar, naar het ziekenhuis. Ja. Van, ja, ik wil ik wil op de lijst voor een donor. Uh, he, en en, en nou, die vrouw aan de telefoon. Hè? Ja, maar ja. die vrouw aan de telefoon, oh, wat erg. en uh, Wat oh, is er ja? allemaal aan de hand? Ik zeg, ja, nou, eigenlijk is het wel leuk, maar ik zoek gewoon een donor. Oh, maar ja, wat, heeft u een ongeluk gehad? Ik zeg ongeluk, nee, ik heb geen ongeluk <laughs> maar gehad. Maar die dacht dat, meteen. Die dacht een man, donor en vrouw, en dat nee, doet nee, niet. Dus nee, nee, die nodig. dacht, die hebt een hart nodig, of een nier, oh, of oh, een. Oh, ja. <laughs> die ja. dacht dat dus ik een hele andere donor zocht. <laughs> maar toen ze zei, oh, bedoel je, een spermadoder? <laughs> ik zei, yes! ja, ja, die had een helemaal ander, ander beeld van. Maar nee, uiteindelijk, uh, ik denk dat het, ik vind het persoonlijk belangrijk, en ik weet dat niet iedereen in die situatie uh, verkeert, maar ik denk dat het persoonlijk belangrijk is voor een kind om te weten waar die vandaan komt. Mm. Hè? Wij voeden de kinderen op. Ja. Um, ik heb inmiddels ook een tweede kind uh, met een nieuwe partner trouwens. Heel erg modern. Hmm. Ja, gewoon een tweede leg, al ja. weer, inmiddels weer. Maar <laughs> en dat op jouw leeftijd al? Ja, dat op mijn leeftijd. Ben ik ben er best ja. wel trots op eigenlijk. Ja. <laughs> nee, maar dat, dat, dat een kind kan, kan weten waar die vandaan komt. Hè wat de rol ook is van ja. die donor. Dat het um, niet compleet anoniem blijft, maar dat je wel... Nee, nee. Maar goed, ja. niet iedereen heeft, zit in die situatie dat je een, een bekende kan vragen of, of ja. kan krijgen, überhaupt. Hè. Dus ja, en, en jij, uh, en dat, uh, wil jij eigenlijk vader worden? Ehm... De, steeds minder eigenlijk. Oh. Ja, dat is een gek antwoord misschien. Maar is een... Moet je ook niet met mij praten? Nee. Dan, dan wil je daarna helemaal niet meer? Nee, ik ben, ik ben nu 33. Ik, ik denk dat ik het tien jaar geleden of zo had ik heel erg in mijn hoofd. Ik wil heel graag vader worden en dat moet uh, zo jong mogelijk. Want ik wil een leuke jonge vader zijn. Maar ja, dat kwam er gewoon niet van. En nu heb ik zo'n druk bestaan dat ik denk, ja ik, heb, ja, ik heb een hond, daar ben ik heel blij mee. Maar ik vind het soms wel een hele uitdaging om de hond in leven te houden. Ja, dus dan, ja. Ik zou niet weten waar dat kind toch in het leven erbij zou moeten passen. Nee. Maar mijn zusje is um, in januari voor het eerst moeder geworden. En ben we helemaal verliefd op mijn kleine neefje. En ik heb heel veel vrienden die uh, nu ook het eerste kindje hebben. Uh, dus bij ons in de vriendengroep ja, uh, komen er steeds meer kinderen bij. En ik ben wel vaak degene die Dan gewoon met die kinderen op show gaat. En ja, ja, ik ben er heel ja. vrij makkelijk mee, dus Praktische ik vind het wel heel vader, leuk. Ja. Als je een vader wordt. Ja, ja. ja, maar nee, het, nu past het gewoon echt niet in, in, in mijn werk en het werk van mijn vriend en zo. Dus dat, nee. dat maakt het uh, wat lastiger. Dus ik ben nu maar gewoon suikeroom voor heel veel ja. liefdes en nichtjes. Nou, het is ook ideaal, ja. hè? wel de lusten en niet de lasten. Precies, precies. Dus nou, dat, misschien dat we het gewoon lekker zo houden. Dat, uh... Ja. En die, um, wat, wat, ik ben heel benieuwd, hoe heb jij uh, het? Geregeld met de moeders en de vaders. Want daar gaat het dan vaak over ook bij ons in politiek Den Haag, hè? modern ja. family. Uh, en dan merk je dat de conservatieve krachten al snel zeggen: ja, dat als je meer dan twee ouders hebt, dan wordt het heel ingewikkeld om het te regelen met elkaar. Um... Nou, dat is in ons geval niet zo, want het is heel duidelijk, uh, hè, mijn twee zoons hebben gewoon twee moeders. En alles daaromheen is, is gewoon stiefmoeder of, of nou ja, ja. donor. Of, hè, die hebben juridisch natuurlijk eigenlijk niks te maken met, met, met, met, met mijn kinderen. Ja. Uh, alleen, ik kan me voorstellen dat op het moment dat jij een, een gedeeld ouderschap hebt met bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Stel, we hadden een gedeeld ouderschap gehad met twee mannen. Ja. Hè, dat kan ook, dat, ja. dat gebeurt ook regelmatig dat het heel belangrijk is dat die twee mannen allebei uh, erkend worden als ouder uh, voor dat kind. Ja. En dat gaat niet alleen over, over erfenissen, maar dat gaat soms ook over uh, hoe het op papier staat. Hè. Toen ik nog uh, geen erkenning had over mijn kind en dat die adoptie moest regelen, ja. Ja, toen heb ik ze ook bij de notatie, zou ik, ja, maar weet wel, dat, dat uh, uh, jij ja, ja, ja, kan nog weggespeeld worden als het ware, of, of als er iets met het, het kind is, jij ja, mag niet mee naar de IC, weet je wel, dat, dat gaat ja. over hele wezenlijke dingen, die ik denk dat juist als je denkt aan kinderen, want je moet niet, niet denken vanuit volwassenen bij... Wij vinden dat conservatief en wij vinden dat niet nodig. Nee, je moet kijken wat is nou het beste voor het kind. En ja. het beste voor het kind is dat, dat die ouders op alle vlakken die ook de ouderrol uh, zijn en spelen. Wel, dat geldt net zo goed voor stiefouders die op jonge leeftijd uh, ja, betrokken zijn bij dat kind. Hè. Sommige mm -hmm. kinderen hebben stiefmoeder of stiefvader ja. en zien hun eigen vader of moeder misschien niet meer. Ja. Het is belangrijk dat die mensen uh, erkend worden en dat dat op een ja, goede manier geregeld wordt. Of als een kind inderdaad drie ouders heeft, wat ook voorkomt, of vier ouders. Ja, ja is dat erg voor een kind? Ik denk van niet. Ik, Ik denk eerder precies. dat het een verrijking is ja. en dat het voor een kind belangrijk is dat dat stabiel is en ook binnen de wet geregeld is. Ja, want jij noemt het voorbeeld van meegaan naar de IC'en. Dat, ja. dat, dat kun je niet voorstellen dat je niet bij je kind zou nee, mogen. Nee, maar zo, zo gaat dat wel. Plek. Maar het is ook bijvoorbeeld een oude avond. Hè? De scholen ja. mogen in principe meer ouder weigeren bij de oudere avond ja. als je niet juridisch de ouder bent. En nou, en een... ik kan me voorstellen als je in een wat conservatievere omgeving opgroeit als zo'n kind zijnde, dat dat dus ook wel voorkomt. Ja. Ja, het He, is dat is in Amsterdam uh, waarschijnlijk bij de meeste nee, scholen ook. Ja, dat weet geregeld, je natuurlijk ook dat... weer niet. Maar goed, ik denk dat, dat, dat, dat op, op het moment dat de school daar gebruik van maakt, dat dat een, een, een dermate groot effect heeft op een kind uh, die misschien al net in een andere situatie zit. Want ja. zo moet je het ook zien. En zo, als het dan ook vanuit de wet of, of de politiek niet goed geregeld is, ja, dan krijgt een kind toch het gevoel van, hé, hey, uh, hoe zit dat eigenlijk met mij? Ja, ja er komt dan veel onzekerheid uh, bij kijken. Ja, dat is het echt zeg maar de juridische kant regelen, dat het makkelijker wordt voor ouders, of dat het nou een homo is, een lesbisch stijl of een meer-ouder-stijl, dat, dat je niet door al die rompslomp ja. heen hoeft om die erkenning te ja. krijgen. En ja. ik vind het soms lastig aan, aan politieke beslissingen, dat, het, dat op dat vlak veel al door mensen wordt besloten die zelf niet in die situatie zitten. Mm -hmm. En daarvan zou ik zeggen van, ga nou eens even gewoon goed kijken hoe dat is. In plaats van dat je alleen maar theoretisch over gaat praten, maar ga eens, ga eens echt, in, echt gesprek. in gesprek. Ga met, bijna ja. een week samenleven met, uh, uh, he, met, met, met, met, met mensen die hier, hierin zitten ja. en hoe dat voor hen is. Of, of, uh, ik kan het wel ja. eens vragen aan een SGP-Kamerlid, of dat ze gewoon een beetje bij jou in huis willen komen. Dan ja, kunnen ze even ja, dat, even dat lijkt het me het sowieso het heel gezellig. <laughs> uh, Doe dan even een vrouw, want die doet meteen het huishouden, <laughs> geloof ik, toch? Die kunnen dat heel goed. Ik ga, ik ga kijken wat ze willen. Maar ik <laughs> ja. dat, uh, ja. Die, die noemen dit uh, uh, uh, kinderboeken. Ja. Uh, dat vind ik zelf een heel interessant fenomeen, inderdaad. Ik heb bij mijn familie zitten ook kinderen die een zwarte huiskleur hebben en die nooit ja. kinderboeken lezen waar dan een de hoofdpersoon uh, een donkere huiskleur heeft gelukkig komen er wel steeds meer ook van dat soort kinderboeken maar dat is denk ik ook qua roze verhalen erg weinig beschikbaar genoeg. ja klopt of het is heel, uh, heel erg zo'n zo zo leerboek hè zo van uh, oh ja. het is heel, wordt heel uitgelegd het ja weet je wel. bijna met, voorlichting het gay plassen. varkentje met de oh ja. twee moeders de vaders maar um, ja, dat het echt zo heel letterlijk is. Terwijl ik zou het denk ik mooier vinden als het wat meer, um, ja, meer mengt gewoon. Hè. Dat, dat, dat je het gewoon wat vaker ziet uh, zonder dat er zo wordt opgewezen. Kijk, die heeft twee moeders, die heeft twee vaders. Ja. Of, uh, die dus, hoben, of die is hoog of is die is lesbos, die er is gewoon, in van Het dat is het er we... gewoon. Ja. En, en dat is denk ik ook belangrijk voor, voor de nieuwe generatie. Dat je wat meer ziet dat het, dat het mengt en dat het er gewoon is. Dat je ziet het ook in de media of op tv of in hey, films en series. Als het over, over homo's gaat, of, of lesbiennes of trans mensen, of nou ja, het gaat altijd gepaard met een complex coming-out verhaal. Ja. He, het is nooit een, een, een feit van diegene heeft gewoon, is gewoon lesbisch of is gewoon ja. homo en heeft een kind. Of. Het is vaak, komt er, komt er een soort complexiteit bij. En, uh, en waar, waar komt dat vandaan? Denk je dat die mediawereld dat nog steeds doet? Ja, in de media zijn we natuurlijk altijd op zoek naar rampverhalen. Hè? Dat, is het, dat is je Lekker wil altijd weten, ja, ik wil ook bij jou weten, oh, heb je, de, hoe, ja, als je een hele slechte jeugd hebt gehad, dan is het natuurlijk heel interessant, en uh, hoe heeft hij zich daaruit gevochten, of als je erg ja. ziek bent geweest, dat, dat is natuurlijk iets waar we allemaal naar willen kijken, want we willen allemaal naar helden kijken, hè? Die, die, het, die hebben gevochten in het leven. Terwijl ik denk van ja, het kan ook gewoon gaan over het burgerlijke leven en, en daarin zijn ook soms twee moeders en, ja. en twee vaders. En als je dat wat meer naar buiten brengt, dan wordt het ook wat normaler, ook juist voor kinderen die gewoon jonger zijn. Gewoon mainstream, ja. Vind je ja. jezelf burgerlijk? Heel uiteindelijk, ja. heel erg. Oh. Ja. <laughs> ja. Mensen zeggen ook net, oh ik zit op de bank en oh met die lockdown. en denk ik, ja ik zit al vijf jaar op de bank. <laughs> dus ik wat trad ook op. Uh, nu even niet door, door ja. corona, maar... Uh, de mensen ook rock roll optreden. Nee joh, ik ga naar weet ik veel Lutjebroek en uh, daar kom je zo zo'n gebouw, uh, zo'n koude kleedkamer. In, ik ga weer naar huis, ja, met een koren bier. Nee joh, thuis, Camille, twee naar bed. ja ze We zijn wel die and roll ja. Maar ja, dat moet je eruit knippen, want ze komt natuurlijk helemaal... Uh, nee, dat, dat kan jouw ja. imago niet aanwezen. professions. nee. Deze nee. Dat is, nee. <laughs> He heeft een van jouw kinderen ooit... Um, Issues gehad of zo? Omdat hij twee moeders heeft? Dat hij dat op school, vriendjes of iemand er wat van vindt? Of? Nee, niet per se oordelend. Maar okay. wel um, dat er veel vragen komen. Van, uh, er was ook een keer een vriendje bij ons thuis en uh, die zei dan tegen, tegen mijn vriendin van, uh, ja ben jij de oppas? En, uh, <laughs> ja. dus dat was dan zijn stiefmoeder dan, Maar, dan. Ja. Uh, nee, is je, hoor je me dan in de andere kamer, hoor je ze, uh, ja is je, is je uh, papa dood? Oh, weet je wel? Ja. Zo ja. van, ja, is hij, is hij er niet? Uh, hij, wel, hij moet dan wel dood zijn. Ja. En, ja, wel vragen van, ja, er wordt wel gevraagd, waar is jouw vader? Ja. En, en nu kan hij dat wel dat verhaal vertellen. Nou, ik heb een donorvader. En uh, ja, voor hem is het zoals het is, totdat hij er vragen over krijgt. Ja. Maar heb je het idee dat hij dat lastig vindt als er dan vragen over komen, of is het zo normaal voor hem dat hij gewoon dat verhaal, dat hij er gewoon een antwoord geeft en, en we gaan weer door? Ja, ik denk dat hij dat wel... Ja dat, hij daar, hij, ja, dat denk ik, dat laatste. Dat hij wel gewoon dan daarna weer denkt... Nou, prima, ik ga weer ja. door. En, maar ik denk dat heel veel kinderen dat uh, ook zo doen. Ja. Hè, die denken van... Een ja, spontane ja, dit is, vraag en een ja, antwoord. Ja, en, en dit is wat het is. Maar het grappige is, en het apart ook... Is dat ik laatst ook zei tegen hem van... Ja, maar uh, ben je al verliefd? En, uh, hè, een meisje of een jongen? Nee, geen jongen. <laughs> dan dacht ik, oh, ja, jammer. Ik had het wel heel leuk gevonden. <laughs> maar, maar nu al wel zo... Nee. En hij zei ook een keer iets van, ja, maar twee mannen kunnen niet trouwen. En toen dacht ik, hé, maar wat voor een opvoeding geef ik hier? Wat uh, ja. gaat mis? Ja. Dat kan niet, hoezo denkt hij dat? En dat is dus toch, dat hij dat niet om zich heen dan... Ziet. Ziet. Of ja. Toch, ja, dat... Al die Disney films, alles is mannetje, vrouwtje. Hè? Dus ja, je ziet natuurlijk niet, uh, weet ik wat? veel, Piet Piraat met, uh, met matroos uh, Jan uh, nee. het hok ingaan. Nee. <laughs> het, is, het is gewoon wel jammer. Ik vind wel zelf dat uh, de laatste de jaren bijvoorbeeld in series als Spangas en Goede Tijden ja, en dat, dat daar is, ja. ook redelijk normaal Ja, maar dat is wel laat. Zie je niet? Laat. Ja, dus stel jij ja. bent nou, hoe ja. oud was jij toen jij bij jezelf merkt, wacht eens even, ik, ik, ik, ik uh, nou, voel iets voor uh, jongen. Ik denk dat bij mij dat, dat hele nadenken op mijn twaalfde, dertiende begonnen is en ja. dat ik rond mijn zeventiende, achttiende echt uh, de moed had om er uh, voor uit te komen. Ja. Maar ik heb, als ik nu terug, daar heb ik al veel over met generatiegenoten, dat in die tijd op tv in Nederland eigenlijk, ja, je had, je had uh, Jos Brink en Gordon, zeg maar, en dat ja. was het. Um, uh, en daar verder had je eigenlijk weinig van die rolmodellen. Dus ik ben wel heel blij ja. dat in die jeugdseries, of in ieder geval series die veel door jongeren worden gekeken, dat het nu wel meer is. En je ziet ook op Instagram en andere uh, social media, zie je veel jonge mensen die uh, ja, uh, toch dat, wel dat een dat soort van rolmodel... Ja, rol... dat vind ik ook heel goed, maar, maar als je kijkt naar kinderen, wanneer begint dat... Moet dat moet veel eerder dat, dan. Dat, ja, want die ja. Hokjes, dat hokjesdenken begint eigenlijk op het moment dat je de, een beetje de puberteit in komt. En daarvoor ben je nog vrij open in wat is er eigenlijk allemaal. Ja. Op het moment dat je alleen maar ziet Als je van, al in het hokje zit, is het moeilijk, zijn we eigenlijk ja, net te laat. Dan Ja, dan weet je al dat er jongeren zijn die, die al weten, ik ben anders en hoe ga ik mezelf ja. uiten. het. als je wat jongere leeftijd al laat zien, hé, hey, uh, er kan van alles. He, ook op scholen, op, op, op, op lagere scholen, die diversiteit is heel belangrijk. Want op het moment dat je opgroeit in een gezin waar dat niet gebruikelijk is om het daarover te hebben. Ja. Of waar het heel wit is, hè, een witte ja. omgeving. Ja, Wanneer maak jij kennis met diversiteit? Ja. En ik denk dat je dat op jongere leeftijd ja. moet, moet ontwikkelen. Ik heb uh, een dilemma tot slot. Als, ja. je, als we dit willen aanpakken. Ja. Wil, uh, je, mag, je moet kiezen. Je maakt of een Disney film waarin dit al <lacht> meteen geregeld is. <lacht> ja, of je leuk. schrijft een kinderboek. Dat uh, nou, dus ik, niet zo met een ja. wijsvingertje is, maar gewoon ja. goed in elkaar zit. Nee, ik ben nu toevallig bezig met, met het ontwikkelen van een kinderboek. Ah, ja in die uitgeverij en zitten uh, moeilijk te doen. Ja. Uh, maar nee, ik ben er wel mee bezig met dat kinderboek. Ik heb al een paar jaar dat ik dat heel graag wil. Gewoon puur dat mijn kinderen, en het zal weer bijna te laat, gewoon een boek hebben waar ze dat in zien zonder dat er inderdaad wordt gezegd uh, kijk, je even hier. Ja. Jullie zijn anders. Ja, dus okay. dan dat. Maar die Disney film, dat zou echt fantastisch komen. komen. <laughs> ja, dan mag je ook met heel veel liedjes en dingetjes en, en uh, Ja. ja. ja. Oké, okay, nou wie weet dat we dat uh, de komende jaren gaan meemaken. Ik hoop het. Nou, ik ben blij dat ik gisteren mijn hele Valentijnsweekend heb besteed aan het foto's uitzoeken. Ja, oh, dat ben ik weer vergeten te ik vragen. Ga... Nee. Uh, wat wat nee, nee, heb je je, nee, oh, ben jij? Nee, je nee, nee. Het bent... is leuk dan eigenlijk. Nee. Nee, nou al. Ja, ik, nee, maar, ja, ik voel me al af. Het is zo ijdel om ook foto's hier leuk. Nou, dit, toen was ik 16, en dacht ik: hè, ben ik nou lesbisch? Nee, ja. Oh, ja. Nou, en toen dacht <laughs> ik: nee, hetero, ik doe normaal. Met haar huid. <laughs> en toen dacht ik: nee, toch uit de kast, lekker een beetje lesbisch. Ja. Zo, uh, die, En, en dit, dit programma heb ik gemaakt op een gegeven moment, dat ging over. Uh, het, het, het, ja eigenlijk het lesbische ouderschap en de, en de ja want mensen vroegen mij daar zoveel naar dat ik dacht nu ga ik er een theaterprogramma over maken ja. dan kopen ze maar een kaartje en verdien ik er geld, mee, geld ja, met mijn verhaal. Ja. Slim, En wat, voor, wat zit er dan in de zaal van het publiek? Allemaal mensen denken, oh my god, wat, nou, ik wat had, spannend. Ja, ik wat had, had een het? paar mensen daar nou afloop die tegen mij zeiden, wat, wat doet je vriend? Ik zeg, hé, maar ik heb net anderhalf uur verteld <laughs> van mijn vriendin. Ja, maar cabaretiers verzinnen toch van alles? Ik oh, ja, ja, ik heb inderdaad mijn hele, hele Heel veel relatie. research gedaan, Ik heb ook geen kinderen, een, maar ik nee. heb wel een vriend die zit in de ICT-sector, ja, weet je. Wat erg. En dit en, uh, dit zijn wel leuke plaatjes zo door de jaren heen. Hoe, hoe ja. oud was jij toen je uh, echt dacht, uh, oké, okay. vrouwen, dat ja, is echt het. echt heel laat hoor, 24, ja? dat ik echt uit de kast kwam. Zo zonde, ik had daarvoor zoveel gebruik kunnen maken van mijn... Maar hoe charme van mijn zijn, je je <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Zo, ik zocht echt de verkeerde hoek. Ja. Dat ik echt dacht, ik kan gewoon geen relaties hebben, dat is het. Ik krijg het benauwd en ik zat op toneelschool en dan... in oh, ja. de middelbare school had ik één lesbienne kende ik daar... En daarvan zat ik, heet het aan te refereren. Ben ik lesbisch, ja of nee, en en. en omdat je zo niet met haar kon identificeren. Nee, dat was het. dat niet. Ja, of zo? dacht ik. Nou, ben ik niet lesbisch, weet je ah, wel zo. Okay. Maar later en in welke van, wel van deze fases had je dan voor het eerst wel een leuke dame aan aangeslagen? Ja, ik denk je, hier maar. Ja? Oh. Oh. <laughs> ja. Ja. ja, ja, Maar goed, ik werd in de begintijd nog vaak uh, gedumpt. Dus je snapt, uh, je snapt oh. wel oh. <laughs> je okay, <laughs> nou, wel dat je je verhaal met mij wilde delen. Ja. En tip dus uh, niet alleen maar tips uh, gedeeld over uh, hoe het is om uh, Modern Family te zijn, ja. maar ook hoe je voorkomt dat je <laughs> geduld wordt. <laughs> ja, doe nooit dat aan. Oké, okay, dankjewel.